Die foto's van de zover. die is nou in mijn handen Over de 14 dagen. Als zo'n koeien lang gebouw. De petstol, de... koeistol, de, de koeiestool, het etenkoot, het vatenkoot. En de vreugde schotten gehad. Uh, ja. Boeibol. Uh, Toon heb je die telefoneerde me kiezen. En toen je al een telefoon gegeven. En toen heb van Thailand. van Thuiland. Ze hadden al zeven hele kosten van Thailand. Ja, oma. Duizend frank voor 10 minuten. Maar voor u heb ik dat over. En dan iets kunnen van die klinken. Voor u heb ik dat over. Van zijn drink. Ho, oh. <laughs> oh, ik belde niet naar de vrienden Stort. Naar onze korrelen. En toen heb ik 9 uur gebeld. 15, 12, 17, 2 duur, je weet hoeveel dat het 3550 3.540 vrienden. Als je meisje 22 al korte zijn. Maar ze een moeder. Hoe je een pols gaat, dat wil ik ook zeggen. Drie schrijven. In noodzakelijk. drie keer pols aan. We zijn gevraagd. Boemiebol, boemiebol. Oh! Die had daarin in de familie staat Polke, van bezocht van de viermodeur. Polken zat ze, vind dit het pol. Hij moet eens tegen mij aanlopen, ze. Ik zou zitten, want het zijn er nodige die dag ik zei, zei, hij doet dat niet meer, toen had ik een keer naar Polen gezegd. Maar zei, hij vindt dat hetzelfde niet, Polen gaat mij lopen bij Alpen. Maar ziet hij hem Polen? Hij verstaat nu niet. He? He? Ziet hij toch hem Polen? Maar wat zie ik, het, Jan? Hoe kan hij mij niet lopen? Dat is netzelfde niet. Jan verstaat dat. Moet hij verstaat nu dat hij hem verstaat. Ja, maar dat is nu niet. Je ziet er wel een stilte van zich, maar dat is niet doen. En niet gij daar niet zei. uit, en ik doe daar niet uit, en ik doe daar niet uit, daarom profiteert van eens die keer. He hij profiteert ergens weer van 10 naar Sleep. Oh. ja. Sleeftjes, ooooh. Hoe niet, kan dat er niet? Sleep. Oh jongen weet je te hard sta. mijn rempels van de tv hebben nu uit. Ik het? wachten. Oh. Blachem. Blachem. Boomingbol, boomingbol, booming ball, booming ball, booming ball, booming ja, ball. Ja, ja. Kijk, is het niet... Oh, wow. is dat Deze vuurtje was al wacht. Nee. Maar dan was we zo niet naar mijn mensen willen dan. Anders waren we wafers, dus toen werd het toch niet En Hij was maar vijf. Ja. Hij werd er zwart. een zwart. Hij werd heel erg En dus waren dus we er heel erg lach. Zijn we in, dus we in de koningin het. de piste zoeken? En dat is niet dan die samen ook nog Ach, ik zal geen dat verzezen Dat u die wolven zwaren nog lang wij, ja. weer, wij weer. Weer worden rood en vallen komen, zie je wel. Boemingbol, Boemingbol, wat kan dat er niet? De koning en de koningin van Thailand. Amerika, ja. Ze zijn een afscheidbrief schreven, heel zoveel tegen, ja. en dat was koning voor dat te lezen, ik zal u nooit vergeten. Ik altijd die graag zien. Ja, dat ook kozen verkeerd. Dat is verkeerd. Dat is verkeerd. Ja. Maar dat alleen, ook verkeerd, verkeerd. verkeerd, verkeerd. alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, mijn alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, Mijn alleen, Mijn alleen, alleen, alleen, mijn alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, Nee, Oh, ik heb gezien dat een keer een blotschrijf Of weer. Ja, maar wanneer hij je niet meer maar? Zuban. Dat doe het. weet je? Te openen aan mijn dood. Ik had toch niet zien hoeveel anderen mee. Ik moet de schrijven gewoon. Een moet schrijven. Je dat schrijven. moet nog in het Frans schrijven. Ja, maar het ging niet voognipsen dan. Ja, oh, de pwestel, de koestol, tete koe, -ko. de pwestel, de pwestel, tete de pwestel, -ko, -ko, -ko, tete koe, de pwestel, tete oh. de oh, pwestel, ja. ik zal ook verkeerd zo.